Hallo en welkom bij Palsmodel Twainstuff. Vandaag heb ik deze NS 6411. Is al vaker langsgekomen. Dit is het model van Lilliput met twee motoren. Twee N-motoren op elk draaistijl. En ik heb er toen de tijd voor gekozen om deze in parallel aan te sluiten. Als ik hiermee ga rijden dan merk ik dat één motor weinig grip heeft. De andere meer grip. En de motor met weinig grip heeft minder weerstand, dus krijgt meer stroom, gaat harder draaien, waardoor er minder uh, door de motor gaat met grip, ofwel, wat je net zag in het begin, een heleboel herrie en weinig beweging. Dus wat ik wil gaan doen, is deze motoren in serie schakelen. Een aantal dingen van de decoder, zoals dynamische regeling van motoren, dat werkt dan niet meer. Maar hopelijk gaat hij dan wel rijden. Als hij dat dan ook nog niet doet, dan uh, heb ik een uh, andere uitdaging. Uh, dan is het misschien beter om hem analoog te maken. En uh, ongeveer eigenlijk weer terug naar analoog te brengen. En uh, misschien weg te doen. Want ik wil er wel mee kunnen, mee kunnen rijden op zijn minst. Um, hier zit nu nog een lees DCC in. En uh, ik zou die wel willen vervangen, maar mijn decoders die ik heb op voorraad. Deze is een Lok Pilot 4, die is net zo breed of iets breder dan de printplaat. Maar de ruimte die hieronder zit is iets smaller dan de printplaat. En een standaard, even kijken. Even kijken of die misschien smaller is. Ik denk het niet. Die is net zo breed. Ik heb een mini decoder liggen, maar die heb ik voor een ander doel bedacht. Waarvoor die ook nog zijn, uh, zijn plug nodig heeft. En om hierop te monteren zal ik die plug eraf moeten halen. Dus uh, dat uh, gaat er niet worden. Um, nou, wat ik ga doen is vrij eenvoudig. Ik haal deze draad los die ik haal deze draad los uh, ja en ik soldeer even om te testen deze draad kruislings erop zo Oh echt, je hebt van die dagen. Ja. Zo. Nu loopt de stroom vanaf dit, deze pin van de decoder naar deze pin door de motor heen. Aan de andere kant door deze motor heen. Door deze kabel terug naar die pin van de decoder. Als nu een van de twee motoren uh, defect is dan doet die ook helemaal niets. Dat heb ik ook al een keer gezien met deze. Ik ga heel even mijn baan, een rollenbank, omzetten. Dat, dit, uh, dat die uh, stroom krijgt van mijn mijn treinbaan. Zo, uh, een heleboel herrie voor heel weinig snelheid. Uh, hij rijdt wel, uh, alle wielen draaien. Ik heb uh, vanaf deze motor nu op de motor zelf een kabel gezet die naar deze kant loopt. Uh, eigenlijk precies zoals ik net uit heb gelegd. Uh, ik kan hem nu redelijk goed wegwerken. Uh, wat ik zie is, hij rijdt beter. Hij maakt... Zeker vergeleken met die andere ontzettend veel herrie. Ja, dat deden ze in het echt ook. Um, en hij rijdt langzaam. En dat langzaam rijden. Uh, ik heb het voltage nagekeken. Er staat echt genoeg vermogen stroom op. Um, heel misschien dat het uh, gaat helpen als ik uh, die ene ontbrekende. Uh, waar zit die? Een ontbrekende. Uh, uh, slip, uh, anti slipband erop ga zetten. Uh, die ik. Ik weet niet of ik hier nog wat in zit, maar ik denk niet dat ik hier nog een heb. Die past. Het is niet dat ik er geen heb. Maar uh, hmm. ja, al met al moet ik zeggen. Nee, die zijn te groot. Dit is niet hier uh, van het, maar ja, ik geloof ook dat ze daarom bekend staan deze versies van uh, de. Uh, Lilliput 6400 Ik heb er ook dus nog eentje met uh, Gewoon één e motor erin uh, decoderplug, Decoder plug Decoder erin gezet En uh, die uh, rijdt toch mooier uh, Probleem waar ik in ieder geval wel vanaf ben Is dat uh, uh, Het nu niet meer voorkomt Dat er één motor loopt En de andere helemaal niet Dus uh, ik ga eens kijken wat dit gaat doen Als ik deze in dubbel laat rijden Met de andere uh, 6400, of dat, dat, dat, uh, of dat hij dan snel genoeg meegesleept krijgt dat er genoeg snelheid in zit, of dat het al gewoon alles heel langzaam wordt. Uh, maar dat kan ik dadelijk op de, op de baan even opnemen. Nou, um, een boel herrie. Weinig beweging. Uh, dit is een gevalletje. Hier kan ik verder ook niks aan doen. Uh, ik heb alle hekjes en, en, en dingetjes, dus uh, ik kan hem uh, in de vitrine zetten om naar te kijken. Maar uh, meer dan dat zou ik niet aanraden. Zelfs analoge maakt die een ongelofelijke herrie. Dus uh, helaas geen happy end voor deze locomotief. Maar toch bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot de volgende keer.